Is jouw vlucht vertraagd of geannuleerd en wil je weten waar je recht op hebt? Stel dan je vragen op Twitter en Instagram en gebruik hashtag AskUclaim. Je kunt ons uiteraard ook al je vragen op Facebook stellen of onder deze video. Wij staan elke werkdag voor je klaar om jou te helpen.